Welkom bij een nieuwe Wielo onderhoudsbedrijf tips. Vandaag leer ik je hoe we een cv-ketel gaan ontluchten. Allereerst gaan we naar de ruimte waar de cv-ketel hangt. Dat is hier van opzonder. En we ontkoppelen de cv-ketel stekker. Hierna laten we de cv-ketel even 10 minuten bij komen. En dan kunnen wij alvast naar beneden gaan. Want we beginnen met het ontluchten beneden in de woning. Eenmaal beneden aangekomen, pakken we de spullen die we nodig hebben. Een uh, ontluchtingsleuteltje. Die zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt als ze niet geleverd zijn bij uh, je cv-ketel. en natuurlijk een doekje om natuurlijk het vuile water wat uit je cv installatie komt dat kan nogal een beetje bruinachtig zijn En dat is natuurlijk niet goed voor je muren wat we doen we nemen de ontluchtingssleutel en zetten die op het ontluchtingsventiel zo heet dat het doekje gaat eromheen en we draaien heel voorzichtig de sleutel open als ik dat heb gedaan hoor je op een gegeven moment gesis of er komt water uit als er water uitkomt draai je meteen weer dicht als er lucht uit komt, nog wel wat meer open. Dus dan gaan we. De eerste radiator. En er komt water uit. Dan is die ontlucht. Dan gaan we naar de volgende. En zo lopen we voor alle radiatoren in het hele huis na. En als dat allemaal gebeurd is, dan kunnen we terug de zon op om de cv-ketel weer aan te zetten en te vullen. We stoppen de stekker van de cv-ketel weer in stopcontact. En kijken hoe hoog het water staat, hoeveel bar erop staat, hoeveel druk. Normaal gesproken is dat ongeveer tussen 1,5 anderhalf en twee bar, meestal. Maar kijk even in de gebruiksaanwijzing voor je cv-ketel. Hier staat hij op 0.5 dus ik ga hem even bijvullen. Ik zet hiervoor de kraan die naar de cv-ketel loopt open. Hierdoor zal de cv-ketel druk op kunnen bouwen. 0.6, 0.8, 1.4 1.8 heb ik hem zitten. 1.8. Nou, dat was dus het vullen uh, van je cv-ketel. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze instructievideo. Wil je dit nou niet zelf thuis doen? Dan kan je Wilo onderhoudsbedrijf inschakelen. Ga dan even naar de website. En bedankt voor het kijken en tot de volgende Wilo onderhoudsbedrijf tips.